En leuk, je naar een nieuwe video. Ik weet niet, maar jullie weten waar we zijn. Weer de Efteling. Eindelijk. Ik, ja. En het eerste, als we hier binnenkomen, wat me opvalt, is er zijn hier hekken geplaatst. En daar zijn ze aan het bouwen. Heeft dat te maken met het hotel denk je? Hmm, zeker, denk zeker. Ja. We gaan nu zo'n prachtig shot naar de ingang. Dit is toch ook prachtig dit shot. Hé, hey, uh, Sirocco en Archipel zeg. Ja. eigenlijk. Ja, gaan, gaan we zeker maken. even kijken hoe dat is geworden. Hè? Um, rennen. Rennen, rennen. Au, voet. Godverdomme. Nee. Oh. Die vogels hier krijgen genoeg te eten. Ik ben hier twee maanden niet meer geweest door de, door de lockdown. En daarvoor was ik in gevaar. Trouwens, ik vind het wel jammer. Ze halen veel te veel weg. Waardoor de sfeer van vroeger ook weggaat. Ook hier op de parkeerpromenade. Hier. Dit zetten ze allemaal neer. Waardoor je die sfeer van vroeger. Nee, maar dat, dat je echt. Het spokeslot ging, daar heb je niet meer. Ja, ik weet niet of jullie het al wisten, maar spookslot, helaas, die gaat weg. Nou, dat hebben ze al in mijn video gehoord. Ja. In de zomer. Maar mijn handen zijn heel koud. Dus uh, ik Ken film wel wanneer deur? ik binnen ben. Nou, we zijn binnen na kwartier echt. Wat een grote lucht daar binnen, hè? Het is echt herfst. Ik vind het rot geregeld. Ja, want wij zijn nog geen 12. En dan pas mooi je zo'n QR-code hebben als ik het goed heb. Maar wij moeten toch in die rij staan voor die QR-code. Ja, dat snap ik niet. Nee, want wij hoeven het niet. En dan staan we daar en dan hebben wij voor saus gewacht. Ja, we zijn nu al binnen, maar. Het is niet heel leuk gedaan wat ze dat doen, hè? Mocht het niet. Maar ik iets... een één rij. Voor... Nee, nee, nee, maar kijk, ze mochten wel iets duidelijker zijn dat kinderen onder de 12 of 13 dat niet hoeven. Ja, maar ook gewoon. Ze hebben zoveel ingangen, hè, zoveel plekken bij de in hè. Uh... En dan elke rij voor ik Q code. Zullen we even of ze Cirocum wil? De... Ik kan me helemaal nooit onderhandelen. Ja, daarom. Ja, dan kunnen we ook gelijk naar bakker. Ik voel me eerst. Gaan. Ja, we gaan, ik, ik. Ik we zien trouwens. Wow, wow, Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Was hier? Was dit? Wat is hier aan de hand? Oké, okay. George. We zijn veel te veel aan het verbouwen. We hebben nieuwe stenen, een nieuw grind gelegd. Ah, oh, de trein Waarom is. Het sprookjesbos afgesloten. Wat? Waarom? Hier staan. Waarom? sprookjesbos. Nou, ja, en we zijn trouwens over het treinspoor, dus we zijn de Efteling binnen. Wat is dit nou? Dat moet ze niet plaatsen. Ze hebben het allemaal nieuw gedaan. Dat is wel... Uh, ja, ja Gint moeten ze niet... Ze moet... oud oh, dit. Dit Gint is goed. Dit Gint wat hier ligt, dat is mooi. Dat, dat nieuwe Gint, nee. Ik weet niks. Ja, ik vind wel dat ze goed gedaan hebben. Dat ze nu Gint doen. Want de andere was helemaal Ja. ja. Nee. Maar ik zie al een dak. Maar, dat is niet zo bijzonder. Maar ik zie al wel... Trouwens, we zeggen heet tijd verkeerd. Het is bekrijk, bekkerij, Ja, blijkbaar is het bekkerij, Echt? Ja. Maar we zien die ook. Laten we gaan. Het is een beetje verleidelijk om er nu niet in te gaan. Nee, maar ik vind het zonde dat ze in plaats van bij de, um, uh, bij de promenade geen, uh, uh, geen van die tegels meer hebben, maar gewoon grind. Vind ik niet mooi. Ja, ik snap dat wel. Want... Maar eerst vonden die tegels mooier hoor. Kunnen we ook even in maximaal Morris staat toch voor. We gaan al die kleine kinderen in. De al de dingen die nog overblijven doen we op het einde. Eerst doen we de dingen die allemaal helemaal nieuw zijn en echt... Ik ga, we gaan wel in Bekkerij Ja, en we gaan misschien nog even een ritje in ja. een goede Ja, maar we zijn er ondertussen bijna, dus ik zie jullie binnen. Als de beelden van net weg waren vond ik dat heel jammer, maar het is blijkbaar zo koud dat mijn camera niet reageerde, blijkbaar. Die woont niet uit. Dat vind ik niet kunnen. Ja. Oh kijk nou die rij. Moet je de video nog beginnen? Ja, nee? ik, oh, ik zei toch net als de camera uit is gegaan, ja, dan uh, snap je, daar zei ja, ik toch net? We hadden net een beetje gefilmd, maar waarschijnlijk is dat wel. Staat die wat je daar aan? Nee. Nou, dit is ook wel. We gaan trouwens alles filmen, want andere beelden bij de eerste beeld die ik had gemaakt was het slow motion, de tweede stelde die niet scherp, dus dan gaan we dit keer echt een goede nee, shot, alles, jawel. Maar nee, niet alles, Hey Niet Nee, dit is gewoon de muziek van vader omgaan. Oh, ze... Huh? Staat deze er... Ja, dit is wel de normale, die er altijd staat. We moeten daar erin! Oh, daar nee. weer in. Dat is zoveel tijd, ho! Oh. Het is een Wat is maar ik maar ook op wil kent. Het is Het is motors? Ja, nee, dat is net. Dat Kinderen. Ja, het zit er zitten wat achter ons. En Draak. je zit hier nu de rotsen van de piranha schoon te maken, hè? Ja. Lekker ingezoomd op jouw gezicht, dat is leuk. Uh, bedankt, hè. Dat vindt niemand leuk. Dan nou. nou, gaan we weg. Sirocco en Archipel, het is echt fantastisch. Oh, ik er een kippen in mijn kip, sorry, joh. Wie is dat daar boven? Sirocco! Dat vuur hè? dat is ook ziek daar. Ja, nou, maar ik vind het jammer dat het allemaal hetzelfde is. Kijk, ze hebben hetzelfde patroon. Daar staat de groene helemaal boven en de gele dan ja, en dat de zie je dan weer. Ja, dat, dat, dat, dat maakt de aviaan. En je hebt ook hier borden, Sirocco en Archipel. Ze wijzen altijd naar de verkeerde kant of heb ik er oh, nee, ook een gewoon... Ze wijzen van... Huh? Nee, wat? Geen... Oh ja, dat je daar... Nee, want daar is de ingang, zie je. Je ja. Ja. bent een soort ripost, denk ik, of niet? Ja. De camera voor buik en de camera zo. Ja. Ja. Ze ja. zijn er dus ook al de uh, Jos en draak hier mee geweest. Oh, en dan kan je lekker Scirocco in. Ja om te kijken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, hij is echt super super mooi voor Wel ja, jammer dat uh, Archipel dan dicht is. Ja, nou, maar het water is veel zo koud en ja. dus Het is een waterspeeltang. Ja. We willen niet alle kleine kinderen direct helemaal boos, <laughs> van de kou hier staan hè? Oh. Dus vandaar dat we hem even op slot hebben. Ja, kun je ook in die huisjes als hij open is? Ja. Oh, dat is leuk. Nou ah, ja. ja ja ik verklap niks natuurlijk oh ja. je moet ook een ik beetje vanzelf komen kijken ja. mag ik wat vragen tuurlijk <laughs> uh, mag je... speelt kan van de lekker spelen. Allemaal zeegeluid. geluid. ja dit is natuurlijk de zee die hier komt, snap je? Dit zijn groepen vanaf de zee. Wat daar heb je ook dat schuim. Echt gaaf. Je hoorde de vogel? Ja, je, de oh, oh, je hoort de vogel, ook. Oh, maar, hem. ik ik heb, ik heb echt zin om hier gewoon te lopen. Oh, maar God. Fantastisch! Oh, eerst was dit mosje kanibaal natuurlijk, maar dat zie je gewoon niet. Je ziet gewoon niet meer dat dit mosje kanibaal was. Je hoort hier gewoon allemaal zeegeluiden jongens. Het is echt fantastisch hier. is niet Zimbad die gaat daar boven op een keer. Ik vind het echt fantastisch op Zimbad. Ja, we moeten zitten blijven. Echt hè veel te koud. Ja, ik heb er zin in. Alles voor ons. Kijk nou, allemaal mensen komen kijken naar ons. Oh, daar gaan we. Daar gaan we. Dit ja, is fantastisch. Ik ik Jij draait gewoon hè? Ja, hij draait niet, niet te heel goed als altijd. Dan gaat denk ik dadelijk losgekoppeld worden. Okay. <laughs> Vinden. Oh God, get you, get <laughs> the... uh, we vinden! Tot dan ook! We hebben net het gedaan. Ja, ik. Dit is echt. Dit verwacht ik echt niet. Zo, Zo spannend. spannend. explosies. Gewoon, je ziet overal heen Gebeuren de dingen. Er gebeurt daar wat, er gebeurt daar wat. Er gebeurt overal wat. Maar al twintig minuten is het de moeite waard. Echt 20 waard. minuten wachten. Echt waard toch? Wow. Ook al een uur. Het is het waard. Je moet echt niet denken dat dit zoiets gewoon draaien is, net zoals mondje, carnaval. Het is veel graver. Het is echt van alles. Ja, daar wordt het gebeurt daar, wat daarna. Oh ja, we lopen nu naar de uitgang van vogelrokken. Dat is ook anders. Maar... We gaan gewoon nu in vogelrok. Oh mijn god, daar gaan we. Daar gaan we, jongens, in vogelrok. zelf weer eens. Ja, jullie weten nu, denk ik wel waar we al heen gaan. Ja, je hoort hem. We gaan naar die mensen... Ja, die citroenen. Oké. Okay. Net lekker hier met de GoPro in uh, Vogelrak geweest. Ja. En met een heerlijke reactie van. Sirocco oh, die en Sirocco archipel. Boven archipel is het nog niet open. Dat is wel jammer. Als het uh, Sirocco, nee, archipel is dus blijkbaar pas open in de Als de zomer. het warm weer is. Ja, dat is jammer. Dat vind ik wel jammer. Nou, hè, want... in principe ook in de winter als het heel warm is. Ja, gewoon wanneer het warm is. Daar nou, hier zijn wij natuurlijk al heel lang niet mee geweest. En we moeten wel een ritje. En we moeten natuurlijk ook niet te vergeten in uh, Spookslot. Oh ja, want die gaat helaas weg. weg. Maar wij gaan gewoon weer mooie shots maken. We gaan in de bron. Oh, hey, die schoenen zijn te klein. Te groot. Het koud. Poep, dit wel. Nou, ja, gewoon die grasstenen en dan kan stilschijnlijk van pieps staan. Ja, maar.. Uh, hey, is dat nou een land? zal dat wat.. Wacht. Hé, hey, de show is niet bezig. is lekker stil. Woehoe! Hey, waarom wordt hij niet gepraat? De Duvos. Daar ke Villa Volta, daar komt wij er net beter in. Daar gaan we. Jofje? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Volgens mij die monsters daarboven. Nu komen die volgens mij. Was dat bewegen? Je ziet wel dat daar een glas zit. Het was zo fel daar buiten. Uh, nee. Uh, ja, ik vind het jammer dat de vogel ook weggaat. Uh, wat? Vo <tot> spookslot. Ja, spookslot. Maar we gaan... Dat was dus trouwens een spookslot. Als je niet weet wat dat is, dan boeit het ook niet dat het weggaat. Denk ik. Nee, mij boeit is heel erg. Ja, maar... Ja. Ik snap dat sommige mensen het saai kunnen vinden. Maar dit is Efteling. Dit is... Anton Picton van de vende, dit mag niet weg. Eh, we Oké, okay, maar dan. we gaan nu niet van die zijnde jongens en het raak, maar de ver weg. We gaan blauw. blauw. Die is bij de optakeling verder weg Eetje dan blauw. Ja, ietsjes. Daar gaan we nu in. Er is iets heel irritants gebeurd. Ja. Mijn camera was niet aan het opnemen terwijl we in de achtbaan zaten. Hij ging halverwege in één keer random de mouw. Weet ook niet hoe dat komt, hè? Weet ook niet hoe dat komt hè? Moet niet. Nee, want hij was al 54% met GoPro. Dat is gek. Misschien klikt hij per ongeluk op door al die trillen. Kan. Maar we gaan nu in de Python en ik hoop dat we daarin kunnen filmen, want dat, dat ding moet dan zo. Misschien dat hij weer uitzet. Ja, dat hoop ik niet. Nou, we zijn nu bij Vocalrock. die wou ik dus in de Pieter filmen, maar ja, dus die het is wel, is nee. dat komt dus niet. want ja, hij is leeg. Oh, dat is pech. Maar wij gaan dus nog een ritje in uh, Vogelrok. Nou, we uh, nou, uh, gaan nu in Villa Volta. Ja, ik ga er een keer in, ik ben er al wel vaker in geweest. Maar, dus uh, daar gaan we nu in. Moet ik het filmen? Uh, ja, zeker. Niet of. alles, maar wel, ja. ja. Oké, okay, ja. ja. Nou, we zijn nu bij de ingang. En voor en ons uitgang. nu de uitgang, ja. Um, dus ja, hier moet ik de video aangeven. Vonden jullie deze video leuk? Deel deze voor iedereen. Vergeet niet op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Het zijn heel veel dingen, ik weet het, maar doe het. En zie je bij de volgende over... video.